Zo, het licht is erg vervelend vandaag. Ik ga wel zo doen. En mijn stem ook, want ik ben een beetje verkouden. We zijn onderweg zonder de Boer on tour, want ik ga zonder mijn pony. Ik heb ook een normale broek aan. Ik ga een cursus doen over uh, meer vertrouwen bij, het, bij de wedstrijden. Uh, je gaat een workshop eigenlijk doen. En dat gaat er dan om dat je meer zelfvertrouwen krijgt in het paardrijden en tijdens wedstrijden. Dat is. Dus de onzekerheid waar ik het de vorige keer over had, om wat meer zekerheid te krijgen. Daar zijn we nu naar onderweg. Zo, we zijn op weg naar de manege. Ik ga vandaag niet rijden omdat ik een workshop heb gehad. Veel van geleerd. Ja. Mijn moeder, die heeft open schoenen aan, dus die gaat hooi doen. En ik heb wat dichtere schoentjes aan. Dus ik ga de paardjes op het land, land zetten. Dus dan uh, zie ik jullie zo weer. Stomper. Zo, we gaan naar wei op. Zo Blondie zo maar de wij op gaan? Nee? Moet hij vast? Ja, ja. Oh, we ik je toch allemaal aan, nee. Ja. Arme pony. Ja. Vindt het ook niet kunnen? Nee, dat kan niet. Kom maar. Oh. Moet je hoevenies nog krabben? We beter in stal kunnen doen? Hè? Ja. Zeg je? maar de Arkenhoeven, want vandaag is hun open dag. We hadden nog wat tijd over, dus we dachten, we gaan naar de Arkenhoeven. Ik uh, ben benieuwd hoe het er daar uitziet. Nou, we zijn er en we horen uh, Stefan schreeuwen. <laughs> Oké, okay, ze is daar bezig. Wat zei je? Zullen we maar even gaan kijken oh, ja. dan? Doe het eerst even wissels en dan met een galop Oh, Oh, Daan is er ook. Ik vind dat ze ons niet zien staan. <laughs> we, staan ja, we, een demonstratie we, geven. we staan recht achter We recht, Steve, en ze kijkt niet eens op. Nee, ze moet natuurlijk een demonstratie <laughs> geven. Kan niet is anders. Nog. Oh. <laughs> Ik merk wel dat Steve een hele leuke commentaar heeft op Daan. Mm -hmm. <laughs> Volgens mij hebben ze dat altijd wel. Weg ja? is ja, je zusje bent, Dat kan het altijd beter. Ik kan het ook wel beter dan mijn broer. Dat is sowieso waar, maar die kan niet paard rijden, dus dan ben je gauw klaar. Hij kan weer beter Minecraft. Dat is zelfs waar, absoluut. Zo. Okay. So. Nou. Wie maakt er nog? Nu... Oh ja, even kijken. Ik, <laughs> ik heb nou mijn dus nu dus nou gaan Ja, durf ze weer. <laughs> okay. Kom maar, wie wil er nog meer? Hoe dat ik hiermee slaan? Moet dat? <laughs> Ja, ik blijven dan. het is jouw schuld dus heeft oh. besloten dat wij dit moeten gaan doen oh. check dan zit in zo'n foto ding waarom doe je dat je gaat echt veel te hard oh sorry ik gaat te hard zegt ze oké okay. en nu oh wacht even aan de andere kant heel prima we zijn al klaar we zijn tevreden. Hoppa! Nou, wat een gedoe, jongens. Oké, okay, en nu? komt nee, nee. ergens uit? De wittels worden verwerkt. Bedankt voor het wachten. Het is wel heel Belgisch. We komen ook uit België, hè? België, ja. ja, daar komen ze. Oeh, zijn er net zo'n tickets van papier uit? Dat? Waar is mijn portefeuille eigenlijk nu? Ik heb hier een keer in je Waar dan? zo oh, daar. Oké, okay, nu? Oh, hij is klaar. denk de Oh, de buitenzijde. Waar dan? Oh, daaronder. Nou, het is blij. Tess is op een foto. Tada! Hartstikke donker. Tada! Tevreden? Ja! En Tess is op kamp. Dus um, een beetje only the lonely, daar gaan dingen ook mis. Maar goed, ik geef niet, ik overleef het wel. Ze is woensdag, vrijdag op kamp, dus de laatste dagen van de week nog. Dus moeten jullie het even met mij een doen. Uh, ik ga nu in de springles, maar ik kan niet filmen, want het is dus echt veel rot weer. En ik heb de camera thuis vergeten, krijg ik thuis een kind op uh, campus. Donderdag vandaag en nog steeds is Tesselkamp. <lacht> Het is wel heel gek, een beetje eenzaam. Maar uh, nou ja, morgen komt ze gelukkig weer terug. Uh, vandaag zijn de paardjes vrij. Normaal zouden we natuurlijk naar de Arko hoeven gaan. is dus is sowieso vrij. Maar uh, ja, gaan we gaan vandaag maar niet. Want Tess is er niet. <lacht> uh, dus ik ga de paarden in de molen zetten. En dan ga ik weer naar huis. En dan morgen gaat Kim springen. Ja, als het lukt ga ik eventjes een stukje daarvan filmen. Maar goed, nu paardjes in de molen. Nou, ze kijken niet eens meer naar me. Ze net eten gehad ofzo. Nee, ik ben oninteressant. Hallo paard. Juhu. Hi! Wie daar? Juhu. Op hmm. de vloer ligt blijkbaar iets wat beter of interessanter is dan ik. Kijk maar die andere. Hallo, Pony? Johoe, Pony? Juhu. Nee, ook die wil niet meer. Oh, ja, toch. Oh, toch nog. Hi. Hallo, lieve Hi. Nee. Ja, ik ben Tessa niet. Ik weet het, sorry. Tessa is op kamp. Ik ga je in de molen zetten, ja? Ja, oké. Okay. Ik moet af en toe kijken of het beeld goed is. Ja. Heb je last van vliegen? Kom je zo redden, ja? Kijk, vooral wordt wat ouder. Kijk, en dan kan ze haar voet niet meer op tillen. Nou, dan kan je het natuurlijk heel lullig doen. En toch van haar ijzer, anders kan het gewoon even niet. Dus ik ga er hoef strak wel De Andere drie zijn wel gelukt. Het is dus altijd wel bij de Achterhoeven, maar niet specifiek bij één Achterhoef. Je gaat de molen in, maar ik ga even de therapiedeken van Bukas pakken. En we hebben ook de ja, stapmolen variant. Toet, toet. Even wachten nog, meis. We hebben ook de stapmolen variant. En die is net uh, wat makkelijker in de stapmolen. Zijn de schouders helemaal vrij. Dus dan gaan we die maar eens eventjes pakken voor onze bejaarde dame. Kan ze in ieder geval even lekker bewegen. En dan... Uh, nou ja, beetje ze dan op een gegeven moment... de voet gewoon weer optillen hoor. En volgens mij wordt ze gewoon oud. Ah, Ze is nog zo lief. Ze is altijd lief, ook als ze oud is. Maar ze is nog zo fit, dus dan is het gewoon... sneu om er al mijn pensioen te doen. Maar toch zie je wel dat ze de... leeftijd een beetje hoger begint te worden. Mijn arme schatje. Ja, we gaan even het dekentje omdoen. Dat is goed voor je spiertjes nee doe dat maar niet dan wordt mijn lens vies en voor je bloedsomloop gewoon is goed voor je ja niet zo zagrijnig doen het is gewoon goed voor je die doen hey, blijf van mijn lens af alsjeblieft dankjewel ja, blondie wil ook maakt ze een herrie hè? ja hm, het begint weer te regenen dan word je toch zo langzamerhand reinig van van al die regen nee hoor het is goed voor de plantjes dat wel. Een paard? Ja. Een paard heeft niet zoveel zin. Beetje stijf. Van springen van gisteren misschien, van onze enorme springgeheel. Was dat dat? Nee toch? Ach, oh, het is zo lief. Kom paard. We gaan lekker in de molen. Moeten jullie wel uit gaan zetten, want de camera die gaat die regen niet fijn vinden. Hier hebben we nog een afdakkie. We moeten zo wel erg big brother bekeken. Uh, een paard moet erin. Kom paard. Uh... Volgende. Ja. Ze kan daar lopend in, dat is wel fijn. Het scheelt ook voor de andere paarden, want dan hoeft hij niet elke keer opnieuw met zijn cyclus te starten. Dus dat scheelt ook enorm. Zo. 1, 2, op Rennen. Kom. Goed zo, braaf. Gaan we die kleine halen? Nou ja, klein, zo klein is ze niet. Het is tenslotte een e -pony. Die regen die bevalt me niet, jongens. Nou ja, ik ga het paardjes doen en jullie uitzetten, want anders heb ik een andere camera. Zo, paardjes gedaan. Staan we weer op stal. Het is echt slecht weer, jongens. Maar gelukkig, mijn iPhone is waterdicht. Dus dan kan ik toch nog filmen. Slecht geluid waarschijnlijk maar goed. Ik ga naar huis. Morgen is Tess weer terug. Ik ben mee. Alweer een uur geleden ben ik thuisgekomen. Ik heb natuurlijk anderhalf uur tijd. maar ik ben, uh, ja, wat ik, ik raak me vooral kwijt. Ik ben vanavond dus in de stal. Ik ga vandaag met uh, Blondie en met Heia springen in de springles. En uh, eerst Blondie en dan Heia. Oei, saai. Ik heb geen zin meer zoals je kan zien sta ik naast Blondie. En uh, ik heb blondie opgezeld. En de beste kleurcombinatie ooit. Ze hoor buik buiten elkaar. En uh, haar zit al in de staart en ik heb mijn haar aan. Want ik heb zo'n springles. Het is vrijdag vandaag. Tessa komt straks weer thuis, dus daar zijn we blij mee. Die hebben we wel erg gemist de afgelopen dagen. Uh, Kim die is nu op Blondie aan het springen, dus daar ga ik nog even snel kijken. Uh, Vrona wordt even gelogeerd door Elisa, dankjewel Elisa, dus dat is weer heel fijn. En uh, uh, dan ga ik straks Tessa halen. Maar eerst even springles met Blondie en Kim. Kijken, iets actiefs, sluiten. Juist. Dik wordt je groot, maar niet slecht. Ja. En Probeer recht uit na de sprong, ja? Mooi iets sluiten. Juist, dat is goed. Ik <lacht> ben niet op. Dat je voor je hardlijn blijft. Dat was iets te dicht. Ja. Ik wil dat je er eentje minder maakt, ja? Klein beetje sluit hier. Juist, dat is veel mooier dit. Uitstekend. Je moet je tegenhouden. Hou je kuiven zo mooi tegenaan. Oeh, moet ik voor. Dat een Niet meer springen, maar niet meer springen. Daar wil je psychologie nog overheen. Dus laat je niet verrast, Blijf rechtop zitten. Als je voelt dat hij iets terugkomt, doe je een klein beetje been geven, ja? Dat is goed. Sluit je een keer daar. Cool. Ja, hou hem in het midden, hou hem in het midden. Ja. Dat is je weer mooi omhoog hè? Ja. blijven blijft rechtop zitten. Sturen. Ga een beetje been mee. Juist. Goed. Juist, dat is uitsteken. Ja. Juist. Uitsteken. Juist, dat is super. Juist. Goed zo. Let op hè, daar. Hou hem in midden. Goed zo. Goed. Goed zo. Juist, super. Ik springles van het blondie. En jullie hebben het eerste rondje gezien en het tweede en derde rondje niet. Maar het derde rondje ging echt super goed. Um, ik heb ook gelijk met Gea springles nu op mijn eigen tijd. Dat is goed. Nee. Juist. Juist keer beter